Wat is voor mij een ideale man. Allemaal lekker voorbereid. Raar. Dat wist ik zelf nog niet eens, jongens. Happy Valentine's Day, guys. Ik ga even mijn haar nog even vastmaken. Omdat ik het heel irritant vind om nols haar te hebben. Dus dat gaan we even regelen. Dat dat weg is, kunnen jullie wel meedoen, denk ik. Oké, okay, uh, het is Valentijnsdag. Precies op een zondag. Ik ben deze Valentijnsdag opnieuw helemaal alleen. En daarnaast is het lockdown en daarnaast heb ik nog steeds geen lover. Dus ik dacht het is wel leuk om eens een oud spelletje te spelen. En meestal speel je dit met de geliefde waarmee je aan het daten bent, wat ik heb gelezen. Maar ik denk dat er ook wel wat leuke tussen zitten kaarten om ja, voor te lezen. Dus ik heb een tijd geleden 50 kaarten datingspel Romantische IJsbrekers um, gekocht bij de Action, echt. Dik een jaar geleden voordat de lockdown begon. Dus je hebt hier een donkere een zwart variant, een roze variant. Een witte en uh, een andere roze. En dan pak ik gewoon tien kaarten. Dus ik zal gewoon tien kaarten pakken. En dat nou, ik die dan ga beantwoorden voor jullie, zodat jullie me iets beter leren kennen weer. Oké, okay, je hebt zeg maar zo'n teken. En ik heb van de. Uh, deze kant heb ik, de roze heb ik dan, ieder één gepakt. En dan doen we er ook nog vijf van de witte achterkant. Allemaal lekker voorbereid. Oké, okay, ik heb van de witte kant heb ik er nu vijf. En van de zwarte kant heb ik er vijf. Tekentjes zijn gewoon helemaal hetzelfde. Ik doe het om en om trouwens. Hoppakee. ik heb het om en om gedaan. Nou, de eerste is, doe jij een sport? En zo ja, welke? Nou, ik fitness thuis. Dus ja, ik ben wel sportief. Ik sport drie keer in de week. Ben je avontuurlijk? Wat is het meest avontuurlijke wat je ooit hebt gedaan? Ben ik avontuurlijk? Nee. Maar je had, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Je had vroeger in de city, Kid City een groene glijbaan. Die ging letterlijk zo en daarna zo. Dus hij ging echt letterlijk recht omlaag. En toen in één keer ging hij in een soort boog ging hij, uh, verder naar beneden. Ik vond dat vroeger. Mega eng. Letterlijk, dat was het meest avontuurlijke wat ik voor mijn gevoel heb gedaan. Nummer 2. Wat zou je nog wel eens over willen doen? Klinkt misschien gek, maar ik zou mijn middelbare schooltijd, hoe, hoe raar het ook is, ik werd gepest en weet ik het, maar dat zou ik nog wel eens willen overdoen, omdat de school was gewoon zo chill. We hadden leuke docenten en daarnaast um, zou ik ook mijn kamp opnieuw willen doen van het laatste jaar omdat ze toen naar Frankrijk gingen en Disneyland Parijs maar dat was gewoon dat was gewoon het aller aller aller leukste tijd eigenlijk hoe, hoe raar het ook klinkt en op de achterkant Hoeveel tijd besteed jij gemiddeld per dag door op de computer? Hangt er vanaf. Momenteel werk ik niet en um, heb ik dagen dat ik er gewoon helemaal niet op zit. En ik heb dagen dat ik er gewoon echt 7, 8 uur op zit. Derde. Ben je wel eens alleen op vakantie gegaan? Hoe was dit? Nou, kan ik heel makkelijk zeggen nee. Ik ben nog nooit alleen op vakantie gegaan. Ik wilde... 2020 wilde ik een jaar reizen. Maar toen kwam corona en toen ging dat plannetje ook niet door. Dus nee. Maar ik zou het wel willen doen, nog altijd een wereldreis maken door bepaalde landen. Heb je een ex-partner met wie je nog bevriend bent? Ja, het is niet echt mijn partner en ook niet mijn ex, maar ik heb wel met iemand... Ja, het was niet officieel... Uh, hoe heet het? Een officiële relatie. Dus ik weet niet of het dan je ex-partner is, maar daar ben ik nog steeds bevriend mee, ja. Wat is je favoriete feestdag? Heb ik niet. Ik heb geen favoriete feestdag. Letterlijk, ik heb... Ik heb het niet, nee. Ik heb, geen favoriet, ik heb geen favoriete feestdag besef ik me. Raar, dat wist ik zelf nog niet eens jongens. Kijk, zo leer je jezelf ook beter kennen dat ik geen favoriete feestdag heb. Stel, na de dood rekener je als dier. Welk dier zou dat zijn? Pff, nou, ergens heb ik iets met vliegen, een vogel of een vlinder. Maar aan de andere kant denk ik dat als je een tijger bent, dat dat ook super vet is. Want de tijger is mooi groot, heeft mooie strepen of panda. Oh jongens, echt. Ik weet niet waar ik moet kiezen dan. Maar ik zou wel uh, als dier, welk dier zou je nog willen zijn? Panda willen reïncarneren. Omdat dat ook hele leuke beestjes zijn. Echt heel leuk. Wat is je grootste hobby? Daar kijk je naar. Ja, ik kan er heel lang over doen, maar ik vind filmen gewoon een leuk iets. En dat heb ik altijd leuk gevonden. Ik heb ook dingen bij elkaar gesprokkeld waardoor het iets professioneler eruit is gaan zien. Ik heb een microfoon aangeschaft. Ik heb een ringlamp aangeschaft, ik heb een duurdere camera aangeschaft, dat uiteindelijk een videocamera werd waar ik nu dus mee film. En de fotocamera die ik heb aangeschaft, die gebruik ik voor foto's, want die kan hele mooie foto's maken. Dus fotografie kan ik ook een hobby van maken, maar dat doe ik niet, want ik ben te lui om naar buiten te gaan en iets te fotograferen. Maar filmen is altijd wel een leuke hobby voor mij geweest. Dat heb ik altijd gedaan, dat vind ik altijd leuk en dan blijf ik. En daar blijf ik geïnteresseerd in. Ben je spiritueel ingesteld? Leg eens uit. Ja, ik, ik ben wel spiritueel ingezet. Dat houdt toch in dat je gelooft in die Namaals en dat soort dingen denk ik. Maar als dat zo is, dan is het ja. Want ik geloof wel, oeh, daar gaat mijn kaartje. <laughs> ik geloof wel dat er na de dood nog leven is. Ook door de, de video's die ik kijk, zoals Koosjes, Maar of uh, mindset. En ga zo maar door. Niet gesponsord allemaal. Maar uh, ik geloof wel dat er na de dood leven is en dat je ook wel beschermengels hebt. En dat je ook wel uh, dat er wel iets is na de dood. Maar wat weet ik niet. Of je nou een geest bent, of dat je gewoon door kan leven in de geestenwereld. Uh, of je nou een demon wordt. Ik geloof niet in hemel en dood of, uh, hemel en, en hel. Want ik geloof niet dat dat bestaat. Dat is wel zoiets, maar zo ben ik hè. Hoe sta je tegenover het huwelijk? Ja, als iemand mij ten huwelijk zou vragen, sta ik daar wel open voor. Ik vind niet dat, dat je per se moet trouwen. Aan wie heb je ooit je eerste echte zoen gegeven? Aan wie heb je ooit je eerste echte zoen gegeven? Um, aan een soort van ex-partner, als je dat kunt zeggen. Met Gozer met wie ik nog bevriend ben. Maar dat kwam, ik heb, geen ik heb niet zo snel interesse in jongens en jongens, niet zo snel interesse in mij. Don't know why. Don't ask me. Heb je een hechte band met je familie, leg eens uit. Nou ja, in principe, ik heb wel een goede band met sommige van leden, niet met allemaal. Maar het komt omdat ik gewoon de ene meer kan verdragen dan de ander. En de ene die, die laat meer toe dan de ander. Dus het is een beetje 50-50 uit wat voor gezin kom je? Ik snap die vraag niet. Uit wat voor gezin kom je? Toen ze mee of je uit een goed gevuld portemonnee-gezin komt of dat je uit een liefgevend gezin komt. Uh, nou, ik kom dus uit een gezin met een Hongaarse moeder en een Hollandse vader. Ik ja, ben half Hongaars, half Nederlands. Ja. Voor de rest, we hebben het goed en uh, we zijn gezond en dat is verteld. Meer doet het niet toe. Ik heb nog uh, drie kaartjes. In welke plaats ben jij opgegroeid? Ik ben geboren in Alkmaar en ik heb een tijdje heb ik daar gewoond. Toen zijn we naar mijn dritverhuis. Daar heb ik een tijdje gewoond en toen ik rond een jaar of drie, vier was, zijn we hier gaan komen wonen. Dus ik ben eigenlijk het meest opgegroeid in Alkmaar en daarna in Zeist. Noem eens een paar kenmerken van de ideale man of vrouw. Oeh, wat is voor mij een ideale man. Ja, lastig. Want ik ben er nooit echt mee bezig geweest. Meestal vind ik het al fijn als een man aandacht geeft aan mij. En het ook niet erg vindt om af en toe een knuffel te krijgen. Een romantisch moet een man zijn vind ik. Ja, humoristisch. Als een man humoristisch is vind ik het ook goed. Dan ja, weet je gewoon die grappen die toch wel net door de beugel kunnen. Ja, ik heb vroeger altijd gezegd dat een man blond haar moet hebben en blauwe ogen. Die mannen bestaan amper. Een man met blond haar... Daar ben ik ook niet meer zo erg van, dat, dat was echt een periode. Als een jonge blauwe ogen heeft, ben ik al best wel into toe. Omdat een jongen met blauwe ogen en bruin haar ook enorm mooi is. Meer dingen dat een ideale man moet hebben. Weet je, de ideale man die vind je vanzelf wel. Heb ik altijd gezegd, ik heb geen ideaal beeld van een man dat ik wil hebben. Tuurlijk, je kunt je ideale man op sommige mannen af. Schermen en zeggen van daar moet hij op lijken of daar moet hij op lijken. Maar als een man bruin haar heeft. Uh, een beetje goed eruit ziet. Misschien een leuk stoppelbaardje En een mooie kleur ogen. Zeg ik al. Let's try it out. En er gewoon een beetje goed uitziet. Weet je dat is het een beetje. En natuurlijk leuke humor. Lief en romantisch. Dat vind ik een beetje de, de eisen. Maar ik heb niet echt een... een kenmerk wat een man moet hebben dat dat het ideaal maakt. Dat heb ik echt totaal niet, daar heb ik echt nooit over nagedacht. Nou, nog twee kaartjes, dus vier vragen. Stel, je mag voor één dag ruilen met een bekende Nederlander, wie zou dat zijn? Ik weet het niet, ik weet niet met wie ik wil ruilen dan. Er zijn zoveel bekende Nederlanders waarvan ik echt denk, oh ik wil die job hebben. Oh, ik wil dat hebben. weet ik eigenlijk niet. Ik kan geen antwoord geven op die vraag. Enigszins wil ik best wel een, een dag ruilen met Angela Schij. Dat is echt zo'n pauwvrouw. Uh, die speelt in Flick en Maastricht. vond ik echt denk, wauw. Weet je, ik kijk zo naar haar op. Met haar zou ik best wel een dag willen ruilen. Omdat ze zo'n prachtige vrouw is. Wat dan ook. Maar dan zou ik echt, ik zou met haar best wel een dag willen ruilen. Hoe zou je jezelf omschrijven in het verkeer ga je veilig of ben je eerder een wegpiraat? <laughs> onzeker type, ja. Ik ben best wel onzeker en um, terughoudend. Maar ik rij best wel onzeker omdat ik bijna geen auto rijd. Dat is de ene laatste vraag. En de laatste twee vragen. Wat voor opleiding heb je? Ik heb niveau 1 zorgloop. Ik heb niveau 2 um, helpende zorg. Um, ik heb niet mijn diploma gehaald, dus ik, ik heb geen mbo 3 um, eerste verkoper. Die heb ik niet. Ik ben nu voor mijn niveau 4 uh, aan het gaan. Daar ben ik net mee begonnen. De opleiding is net begonnen. En dat is schoolassistenten. basisschool denk ik. Middelbare school uh, gerelateerd. Maar dat duurt uh, drie jaar de opleiding. Dus uh, de komende drie jaar ben ik ook weer lekker druk bezig. Dan weten je dat ook. En de laatste vraag. Wanneer moeten mensen jou vooral niet storen? Mensen moeten mij vooral niet storen als ik pijn heb. Als ik pijn heb in... Uh, mijn hoofd of in mijn lichaam of wat dan ook uh, neemt sommige pijn heel heftig toe. Waardoor ik uh, eigenlijk probeer het weg te zuchten en weg te puffen. Of als ik gewoon echt voluit geconcentreerd ben. Eén ding wat ik echt het meest irritante vind is als ik word gestoord. Tijdens dat ik echt gefocust bezig ben, dan hoor je denk ik, keer mijn naam dan, denk, huh? dan ben ik weer uit het ritme. Waardoor je weer terug in dat ritme moet komen. Waardoor je echt denkt, oh ga weg, ik, ik haat jou. En als ik een video aan het opnemen ben, dan moeten mensen mij ook eigenlijk niet storen. Want dan moet ik de hele video weer opnieuw maken en dan word ik ook gestoord van. Dus in principe zijn er een paar dingen wanneer je me echt niet moet storen. En dat waren de vragen. Jullie deze vragen kunnen me antwoorden. Um, geloof je in liefde op eerste gezicht? En de tweede vraag is voor jullie. Heb je een bijnaam? Zo ja. Hoe ben je eraan gekomen? Ik uh, hoop dat jullie een hele leuke Valentijn hebben met jullie Valentijn. Zeg ik dat? Ja Valentijn, met jullie Valentijn. En uh, doe even het blauwe duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Wil je dat ik vaker dit ga doen? Laat het dan eventjes hier beneden weten onder je comment. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan even gauw ook hier beneden. En dan zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. Doei doei, fijne Valentijn!